Welkom bij dit tweede filmpje over Dialogflow. Mijn naam is Pierre Goorsen. en in dit filmpje gaan we het hebben over hoe je een Dialogflow chatbot kunt koppelen aan Google Actions. Dit filmpje is onderdeel van een serie filmpjes over AI in het onderwijs. Voordat je met dit filmpje aan de slag gaat, is het handig om eerst een aantal andere filmpjes bekeken te hebben. Bijvoorbeeld de introductie, maar in ieder geval het vorige filmpje waarbij ik de eerste basis chatbot Aanmaakt in Dialogflow. Ik ga er namelijk nu vanuit dat je die stappen uitgevoerd hebt, of in ieder geval weet welke stappen je had moeten uitvoeren om tot dit punt in de uitleg te komen. Nou, hoe zit het dan in het totale plaatje? In eerdere filmpjes heb ik uitgelegd hoe je met Communicate een webinterface maakte voor onze chatbot. Ik heb laten zien hoe je een heel eenvoudige chatbot maakt in Dialogflow, waarbij je Trainingszinnen gebruikte om intents vast te stellen, die dan uiteindelijk weer een antwoord teruggaven. Wat we nu gaan doen is eigenlijk alleen dit stukje. We gebruiken Actions on Google om Dialogflow in staat te stellen te reageren op bijvoorbeeld spraak via je telefoon, spraak via een Google Home of een Google Home Mini. Actions on Google zorgt dan voor het stukje spraak. Dialogflow krijgt gewoon tekst door, alsof het vanuit Communicate kan. Dat maakte voor Dialogflow niks uit en geeft dan een antwoord terug. Goed, laten we aan de slag gaan. Als je het vorige filmpje bekeken hebt, dan weet je dat ik nu overschakel naar de Dialogflow webinterface. Hier zie je de Dialogflow webinterface met onze chatbot, de AI-agent, aangemaakt in het vorige filmpje. Nog steeds niet heel veel, uh, alleen een fallback intent een intent hoe heet je en een default welkom intent wat we nu gaan doen met google actions is dat we bij de integrations gaan kijken en je ziet hier al heel groot en prominent uh, er zitten er meer hieronder staan meer integrations bijvoorbeeld met skype of met, uh, met twilio of met een messenger voor facebook maar hierboven staat de google assistant integration nou, we klikken op integration settings wat je hier al ziet is dat je moet aangeven van op welke manier uh, kunnen we deze chatbot erbij halen. En ook van op het moment dat het chatbot erbij gehaald wordt, welk van de intents moet ik dan afspelen. Dat zorgt ervoor uh, dat als je bijvoorbeeld zegt, uh, hey Google, praat met de AI-agent, dat dan in dit geval de welcome intent afgespeeld wordt. Zodat hij bijvoorbeeld zegt van, hallo waar kan ik je mee helpen, ik ben de AI-agent. Dus, dit kan ook een andere zijn, maar... Voor nu is de default welcome intent is prima. Hieronder uh, zien een aantal knoppen test en manage. En ik zal even kijken of die nog steeds fout gaat. Uh, beide zijn actief. Maar tot nu toe als ik als eerste de manage assistant app knop gebruikte. Dan resulteerde dat in een, uh, in een foutmelding. Dus dat is, dat is logisch. Het is alleen een beetje raar dat ik hem nu kan gebruiken. Wat we namelijk eerst moeten doen. Omdat we... Uh, de integratie nog niet voor elkaar hebben, moeten we eerst op test klikken. Dan krijg je weer een venster en dan zie je dat Dialogflow verbinding maakt met Actions on Google en die ook gaat updaten. Dit kan even duren, omdat net als bij het aanmaken van de agent, hier voor de eerste keer een aantal acties uitgevoerd moeten worden. Nou, inmiddels is de testinterface bijna klaar. De testinterface in Google Actions doet eigenlijk bijna hetzelfde als de testinterface in Dialogflow. Behalve dan dat je dus hier ook nou, de app kunt opstarten. Het heet nu dan alweer een app. Uh, bijvoorbeeld uh, praat met mijn testapp. Prima, hier is de testversie van mijn testapp. Goedendag. Nou, je ziet ook hierboven. Uh, ik klikte meteen op uh, testapp, ik zal even op cancel. Nou. Hierboven uh, staat standaard smart display. Uh, kies ik bijvoorbeeld voor Google Home. En ik zeg praten met mijn testapp. Prima, hier is de testversie van mijn testapp. Dan krijg ik geen. Goedendag. Dan krijg ik geen scherm, maar dan krijg ik alleen uh, de mogelijkheid om met spraak of met tekst te praten met mijn testapp. Nou, wat je ook ziet is dat hier. Uh, goedendag, dat is het standaard antwoord van Dialogflow van het welcome intent. Dus ik zou nu ook in staat moeten zijn om te zeggen van uh, hoe heet je? Want dat was een intent die we gemaakt hadden. En dan zeg, ik ben je? de grote krachtige iBot. bot nou, Dan zie je dus dat hij nu in spraak en in tekst een antwoord geeft. Heb je nou die testknop één keer gebruikt, dan zul je zien dat als je dan op manage assistant app klikt, dat je geen foutmelding krijgt, maar dat je in het action console komt waarbij je uh, een aantal zaken rond je chatbot kunt instellen uh, je kunt bijvoorbeeld uh, je moet een display name uh, geven want je wil bijvoorbeeld van uh, ik wil bijvoorbeeld de sterke ai bot nou, dan is even kijken of dit ook nog een beetje de sterke ai bot ja dat betekent dus dat je voortaan kunt zeggen van, hey Google, praat met de sterke AI bot. En dan zal die de AI bot opnemen. We laten hem nu even zo, als je zegt van, ja, maar ik heb liever dat hij als hij antwoord geeft, als een man klikt. De sterke AI bot. Oh, dat kun je hier niet horen. Dan zullen uh, we hem hier even 7 En dan gaan we naar test. Nou, hier kun je hetzelfde doen als we net met de testknop deden. Prima, laten we de testversie van de sterke iBot erbij halen. Goedendag. En nu zie je, verhoor je eigenlijk, dat de stem een mannenstem geworden is. Uh, je hebt in het Nederlands niet zo heel erg veel uh, opties voor, uh, voor talen. Ik bedoel, je hebt uh, twee mannenstemmen, twee vrouwenstemmen. En het klinkt als, echt als de, de Google Bot. Nou uiteindelijk, als je hem dus ontworpen hebt, getest hebt, dan kun je hem gaan deployen. Dan zie je, dan moet je een aantal zaken invullen als een omschrijving. Je moet uh, een icoontje toevoegen, je moet contactinformatie, een privacy statement. Dit moet allemaal bij, je moet een categorie toevoegen en dan kun je hem indienen voor Google om goed te keuren. Uh, als ze hem goed keuren, dan zal hij ook niet meer zeggen van dit is de testversie. En zo kun je dan uiteindelijk je eerste bot op, uh, op Google Home. Ontwikkelen en beschikbaar staan. Samenvattend, wat hebben we nu gedaan? Nou, we hadden dit rechtse stukje hadden we al. We hadden tekst naar intent, via trainingszinnen naar respons en naar tekst. Wat we met Actions on Google gedaan hebben, is dat we de spraakinterface ervoor gevoegd hebben. Dus ik zeg iets in spraak, dat wordt door Actions omgezet in tekst. Dialogflow gebruikt die tekst om via trainingszinnen te bepalen wat respons is. Er komt tekst uit vanuit Dialogflow, die wordt door Actions on Google omgezet in audio. En dat is wat ik uiteindelijk te horen krijg. Tot zover dit onderdeel. Je weet nu, als het goed is, hoe je een basis chatbot maakt in Dialogflow. Je weet hoe je die chatbot via Communicate.io aan een browserinterface kunt hangen. Je weet nu hoe je hem via Actions on Google aan een spraakinterface kunt hangen. Andere filmpjes die er nog zijn, is hoe je ervoor zorgt dat je niet alleen ingebakken teksten als antwoord kunt geven, maar dat je bijvoorbeeld informatie kunt opzoeken, bijvoorbeeld in een spreadsheet of in een database, en die terug kunt geven. En hoe je ervoor kunt zorgen dat je de uh, dialogen die in Dialogflow zitten, uh, dat je die in een externe toepassing kunt intypen, bijvoorbeeld uh, binnen hoeveel gebruikt we een spreadsheet, en dat je die dan automatisch kunt laten importeren. Tot zover dit filmpje.